Yo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video, ik ben Andreas en vandaag ben ik terug op Fruiske Games. Vandaag weer een fight tegen Upgrade en deze keer in onze trap in een van onze followers. Jongens, ik hoop dat jullie gaan genieten van deze video, laat zeker even een like achter. En vergeet niet te abonneren en geniet van de video. Oh en, oh, maakt niet oh, uit, genk hem gewoon. We zijn met drie oh, doen, zo pussy. Hij Wat gaat nu al zijn shit droppen, hij gaat nu al zijn shit droppen, genk hem. Gelf is ga ik helemaal stuk bro. <laughs> ik zie het wel gebeuren trouwens. Weer op me. Hou oh, je... Kijk dan. Dit is gelp voor jezelf, dus zo, Gerd, Is dit gelp, denk je? Ja, dat is wel. Ja, kleinere ruimte. dus is ook veel fijner Dood, ik was. Dood. Lekker, ja, Gerov! Gerov! Oké, kom. Ze uh, hebben wel geen bars. Ja, ze hebben geen bars. maar. Eentjes maar kunnen wegkuiten. Ze gaan alle op, hè. 2 op 2. Kom maar naar, kom maar naar. Ik ga dan 2 via 2. Jullie gaan nog maar 3. Oh nee, kut, er zijn 3. Ja, er zijn er 3. Ik ga even gips halen. Goed, ha, doe dus snel dicht. Oh my god, ik had gebald hier. Goed, keihard. Je snel terugkomen. Ja, ik ga snel gips halen. Oh my god, ik word hier gerekt. Kan iemand mij helpen? Ja, we zijn, we zijn ook met 3, hè. Zullen we pauze nemen in de fancase? Kom eraan. Want ik moet ook eigenlijk gips nemen. Oh, mijn helm is bijna kapot. In repair roll. Ik heb repair roll gedaan al. Ah, er zit no nog een helm, we zitten nog een helm van een zit zitten nog in. Gelof is waarschijnlijk weer back jongens. Ja. Kan ik dit snel winnen niet, Dit winnen we Dit winnen we niet. Winnen jullie dit? Nee toch? Dit winnen we niet hè? Weet, Weet ik veel? Ze focussen mij omdat ik geen invis heb alleen. Nee, iedereen heeft. Erin. Ik, ik heb ook mee. geen invis hoor. Dit maar winnen we niet. Dit winnen we niet. Hulp nodig of zoiets. Ik heb toch dieper al Ik moet even een nieuwe helm pak. Waar is een helm? Ik heb toch repair al gedaan. Wat willen doen? En je hebt ja. probeer te moven nu. Ja, oké. Okay. Sorry, weg, weg, weg, weg. Ik ben erin, ik ben erin. Oké, okay, top. Ik, ik probeer wat te... Ik... Wat? Ze zijn hier met vijf. Wat? Ah, oh, dit kunnen we niet al, winnen. Help of niet? Al. Boys, help. Zo kom oh. ja. Weet je zeker dat het okay. goed komt, Vloetje? Ja, nee, want... dit is gewoon Dit is de pijn, weer... dit is de pijn, dit is de pijn. Save gaps. Kunnen jullie uh, app pushen, please? Ja, kom. Cool. Oh my god, what? Are We're you kidding don't. me? Hoe ben ik gedropt? Nadat ik dood ben gegaan en dat andere mensen in de base zijn geraakt, zijn we enorm hard gaan trappen. Dat geven we toe. En we snappen dat heel veel mensen ons trap nerds noemen. Maar na deze fight hebben we niet meer getrapt. En zijn we vooral trap nerds gaan pakken. En zijn we in bases gerust. Ook hoe je in de vorige video zag. Dus jongens, um, dit was eigenlijk onze laatste zware trapfight. Ze zitten allemaal getrapt hier, hè? maak dit poortje dicht. Ja. Maak dat ene poortje maak dicht. Maak jij dan zelf even dicht? Ik ben fucking. Ah, ze zitten vast, ze zitten vast, ze zitten vast. F-attack, blijf ze Hé, ze zijn bijna. Eee, ze zijn bijna helemaal in de 1x1. Wat? Ik ben er. eet je caps, eet je caps. Hé, nu hebben wij tijd om in te blokken. Word ik ga openbreken? Lukt het? Ik ben ik ben in <laughs> Geniaal. Hé hey, wacht, Bodie weg. Hier zitten mensen. Wat ja, kijk uit de... hier. Oh my god, mijn ben gap. Body, ga je hier. Ja, hij is er door, hij is er door. Help mij Body. Bro. Ik heb één op één. Oké, okay, ik ben los. Wacht, we moeten die andere boy ook taggen. Boy, zijn met z'n drie rond zitten, boys ja aan de kant, ik heb eentje, echt heel close in een one by one. zo we gaan er weg? Ja, ik kan er niet weg Let op jullie gear hè. Ja, ik heb hem, ik heb hem. Socialisme staat hier. Oh, iemand is bij mij ingeprult. Help me. Oh, hij kan bij de up zijn. Ik zal, duiken duiken duiken. Ik zal de uf ik de Is hij boven? Nee, hij is hem niet boven, hij heeft het niet yes. door Oké, okay, ik heb jullie bear al gedaan, ik kan naar binnen. Oh, ik ben gap, ik moet gap, eh oh mijn gegeven. is binnen getrapt! Heb is getrapt. Yep, yep. Oh, maar je, je bent ook weer met... dood. Ja, ik heb vol gechased, gast. Ik, ik snap niet hoe de hun kunnen. Ik heb Ja, spelen. Ik heb al. Hij zit in EV1. Nice. Oh, kut, Gelp kunnen bij. Ik heb help even Bart. Nee, ik heb één. Die bord is aan het spannen, hoor laat maar, ligt maar heet. Ik ga nog steeds een bord. Gaan spannen. Ze gaan even homes. gaan even homen Hij had 40 gaps bij zich! Oh, dat zijn allemaal voor mij waarschijnlijk. Ja. Ze staan allemaal nog steeds ah, hier. Ah, ik vind ze. Schimmel. Komt zijn tegen die drie. Hier staan. Hoe nee. dan? Ik heb de hele tijd. Ik dan. heb. S1 ben, S1 ben. Ik heb Gerlof. Nee, Luiz wat doe je. Ik heb Gerlof. Die Gerlof? Ja. ja. Ja, hij heeft mij zitten, sorry. Zit en mijn Jeb zit er ook allemaal. Hij is dood. Laat mij eens de stom dan, oh my god. Okay, nou, er is ook taggers en nog drie mensen hier op. Oh, full Ik diamond. Doe dat en na 15 minuten elkaar gewoon nutrols in combat houden, joinen we uiteindelijk Gelof zijn Discord en gingen we in call. Kijk eens yeah, yeah. yeah, yeah. <laughs> jury. <Yo. laughs> heeft iedereen nu talk? Kijk. Ja, ik denk het. Ja die bodie. Hé, 9 jaar geprint is dit. Yo man, yo. Je had ook een stem Alles goed. Ook stem, ik heb nog nooit gerookt. Ik had altijd, let's is Nu heeft even moeilijk uh, mij inblokken. Ja, best wel, man. Ik ben best wel goed. Ja. Dat, uh, ik heb er een, ik heb er boys. Ik heb er wel Jullie panikken wel hard, hè? Oh ja, ja. echt goed, man. Oh, uh, Donnie, jij bent goed, jongen uh, Ik heb Brozier. Hallo, Kom maar uit. Brozer, ja. Oh, jij ja, ja, ja. ja, bent echt... socialisme man. Ongeveer feiten, ze hebben toch geen... Socialisme, What the fuck, <laughs> jongen? Ja. Yeah. What the fuck doe jij, man? Lekker, ja. Donnie. Ze panikken, boys. Lekker, hey, Donnie. Ja, man. Oh, oh jij je dokus, bent jij? erg, ik had oh, hem in mijn heen verder. Nee hoor, jij haakt er maar uit. Ik weet niet hoor. Ik had hem in een heen, een heen Dood Donny, pak ze. Nou, ik heb, uh, heb Donny weer getrapt als iemand nu even serieus is. Hoe zielig is dit, even serieus. Zo net Wat ook, is... jullie, uh, hoe heet het, J Remco uh, 3v1den jullie. En hij werd gewoon ingeblokt. What the fuck yeah, gozer, dit is geen ja. inkraft gozer. Wauw jongen, ik dan... heb nu ook echt iets van 16 bitjes hier in mijn base. <laughs> oh man. <laughs> Hé hey man, oh, ik probeer ook nog in een fucking trap. Well. Hé hey man, als ik nu ook nog dood ben ook... Hé... Hey. God, ik ben nee, Oh jongen! Oh, de. Oh, dear. oh, oh okay, Einsarde> Hey Hé, jongen, ik had geen verdere panning aan. zo. maar sorry. Hierna zijn we nog My Man Club gegaan om de video 4 te laten zien. Ik ga dat niet in de video stoppen, want ik vond het geen goede content. Zeker niet hoe toxic Jerify was. Maar als je dat wilt zien, kijk even in de beschrijving. Daar zat een linkje naar Geel of zijn video als je dat, um, als je dat wilt zien. Die PvP fight. Um, jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je het leuk. Laat zeker even een like achter. 30 likes, super awesome zijn. Ik ga weer dagelijks of om de twee dagen consistent proberen te uploaden. En ja, de volgende fights worden zeker base fights. We trappen niet meer. Ik meen het, na deze fights hebben we geprobeerd om teamfight beter te doen. En om te stoppen met trappen. Dus dat gaan jullie zien. Jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!